We gaan vandaag lekker 20 minuten bewegen. Mijn naam is Paulo en ik ben een personal trainer. Mijn naam is Joep, Paralympisch geweerschutter, onderdeel van Team NL. Zoals je ziet zit ik in een rolstoel. Mocht jij ook in een rolstoel zitten, let dan goed op hoe ik de oefeningen uitvoer. Veel succes! Ik ga klaarstaan. En probeer je je ook zo ver mogelijk te strekken, wat voor jou goed voelt. We gaan nu naar de biceps.